Welkom bij Tomzorg. Heeft u een been wat niet volledig of goed kan buigen? Heeft u helaas een been in gips? Of heeft u vochtophoping in uw been? Dan kan het interessant zijn om een beensteun aan uw rolstoel te hebben... die uw been wat hoger ondersteunt dan een standaard beensteun. Hiervoor heeft Tomzorg voor de Bianca, de Karin en de Mieke speciaal deze beensteun. Deze beensteun is niet alleen traploos in hoek instelbaar, maar is ook in lengte instelbaar en ook instelbaar voor de dikte van het been. En makkelijk weg te klappen, ook makkelijk voor een transfer in de stoel, maar ook makkelijk weg te nemen indien u de stoel op wilt vouwen en wilt opbergen. De beensteun is dus niet alleen traploos in hoek instelbaar, maar heeft ook een kuitondersteuning. En natuurlijk, een dun been of een been met gips heeft natuurlijk duidelijk een verschillende omtrek en daarmee heeft ook de kuit een andere plek ondersteuning nodig als bijvoorbeeld het ene been dun en het andere been met gips. Daarvoor is de kuitondersteuning niet alleen. Scharnierend dat hij de kuit kan volgen, maar stevens ook in diepte instelbaar. Daarnaast is de ondersteuning ook in hoogte instelbaar naar onder de kuit. Dus dat betekent ofwel lager onder de kuit of hoger onder de kuit te ondersteunen. En ook natuurlijk in lengte verstelbaar. Langer of kortere mensen hebben nou eenmaal een langer of een kortere beensteun nodig. En niet onbelangrijk, ook de voetplaat is in hoek te verstellen. Dus als u met uw been gestrekt zit en u wilt uw voet toch iets wat verder naar voren hebben, dan kan dit ook ingesteld worden. Kuitondersteuning nog gemaakt van een zeer hoogwaardig en zacht materiaal, zodat u ook in langdurig gebruik een zachte ondersteuning heeft weer makkelijk aan de rolstoel vast te klikken en weer klaar voor gebruik. Dus zoekt u een zeer hoogwaardig, goed verstelbaar beensteun voor de rolstoelen Bianca, Karin of Mieke, dan heeft Tom Zorg deze beensteun als een zeer goed accessoire bij deze rolstoel. Gaat u over tot de aankoop van deze beensteun, wens ik u daar natuurlijk veel plezier mee en hoop u in de toekomst weer bij Tom Zorg te mogen ontvangen. Hartelijk dank.